In de vorige missie heb je een zelfrijdende auto ontworpen. En je hebt algoritmes toegevoegd om jouw auto beslissingen te laten nemen in bepaalde situaties. En je hebt je auto uitgerust met een aantal sensoren om informatie te verzamelen. In deze missie gaan we ontdekken welke informatie de sensoren verzamelen, wat daarmee gebeurt en welke soms lastige keuzes het algoritme moet nemen op basis van deze informatie. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Je hebt nodig. Een print van de werkbladen die horen bij module 6, algoritmes. Hieronder vind je een linkje naar het pdf bestand. En een pen of potlood. Laten we eerst eens wat beter naar de sensoren kijken. Een sensor vangt licht, geluid, beweging, andere voertuigen, temperatuur en nog veel meer op. Een zelfrijdende auto heeft sensoren nodig om te begrijpen wat er om de auto heen gebeurt. Het zijn eigenlijk de zintuigen van de auto. Sensoren helpen de auto zelf te rijden. Maar ook de informatie van internet speelt hierbij een belangrijke rol. Noteer op een vel een paar van de sensoren van jouw auto en denk na over de informatie die de auto via het internet moet krijgen. Gebruik hiervoor het werkblad van module 6 algoritmes. Bijvoorbeeld, de camera van mijn auto ziet een file. Hij stuurt deze informatie naar Google Maps en ontvangt een andere, snellere route terug. Nu jij. Beschrijf de sensoren en schrijf erbij welke informatie er gedeeld wordt en welke informatie er binnenkomt. Terwijl je dit doet, kun je deze video even op pauze zetten. Gelukt? Mooi. Door gebruik te maken van sensoren en data van het internet, kan een auto zelf rijden en beslissingen maken. In ruil voor zo'n zelfrijdende auto moet je wel veel informatie delen. Bijvoorbeeld waar je rijdt, hoe hard je rijdt, wie er nog meer in de auto zitten... Hoe het weer is, en ga zo maar door. Data is een ander woord voor informatie. Heel veel informatie bij elkaar noem je big data. Bijvoorbeeld, wat jij vandaag op je brood hebt, kaas of hagelslag, is data. Wat de hele klas vandaag op zijn brood heeft, 14 keer kaas, 12 keer hagelslag, 2 keer boterhamworst, is nog meer data. En wat alle leerlingen in Nederland eten, is big data. En de data die jouw sensoren verzamelen, verklappen ook misschien weer veel over de inzittende. En wil je deze persoonlijke gegevens eigenlijk wel delen? Waar je rijdt, hoe hard je rijdt en waar je geparkeerd staat. Jouw zelfrijdende auto gebruikt de sensoren om te rijden en deelt en ontvangt veel via het internet terwijl hij rijdt. Als het goed is, is de computer van jouw auto geprogrammeerd, zodat hij ongelukken kan vermijden, de verkeersregels kan volgen, geen boetes krijgt, de snelste route naar je bestemming zoekt en zo verder. En om deze beslissingen te nemen gebruikt je auto algoritmes. In de vorige missie heb je al gezien dat een algoritme een stappenplan is dat je kunt gebruiken om een probleem op te lossen. Maar nu komt jouw zelfrijdende auto in het verkeer in allerlei situaties terecht. Verwacht en onverwacht. De algoritmes die je auto gebruikt zijn geschreven door programmeurs. En het schrijven van die algoritmes kan best lastig zijn. Laten we eens een test doen. Ik stel een vraag, een lastige situatie of dilemma, en jij als programmeur kiest wat jouw auto in die situatie zou doen. Daar gaan we. Jouw auto staat voor een groen stoplicht en trekt op. Van links komt er een ambulance met een zwaarlicht en sirene aan. Wat zou jouw auto doen? A. Snel gas geven. B. Remmen en wachten tot de ambulance voorbij is. C. Iets anders. Het juiste antwoord is B. Remmen en wachten tot de ambulance voorbij is. Je auto moet de verkeersregels volgen. Een tweede. Er steken onverwacht drie voetgangers over. De auto kan uitwijken, maar dan botst de auto tegen een muur en raakt de inzittende gewond. Of de auto remt, maar raakt de drie voetgangers. De inzittende heeft niets. Welke beslissing maakt jouw zelfrijdende auto? A. De drie voetgangers gewond of B. De inzittende gewond. Moeilijk hè? Het is voor programmeurs best lastig om alle situaties van tevoren te bedenken. Je kunt in dit geval dus ook geen goede keuze maken. Nu jij. Programmeer je auto met drie dilemma's waarvan jij denkt dat hij ze tegen kan komen in het verkeer. Bedenk een dilemma, schrijf daarna het algoritme dat jouw auto gebruikt om de keuze te maken. Als je nog ruimte hebt op je tekenvel kun je deze om je auto heen noteren, anders gebruik je een apart leegvel. met programmeren? Dan heb jij de zesde badge verdiend. In deze missie heb je ontdekt welke data de sensoren van je auto verzamelen, wat ermee gebeurt en welke soms lastige keuzes je auto moet maken op basis van deze informatie. Ook heb je algoritmes toegevoegd om je auto beslissingen te laten nemen in bepaalde, soms heel lastige situaties. Je hebt dilemma's geprogrammeerd. Ik ben erg benieuwd. Zou jij nog een zelfrijdende auto kopen nu je weet welke keuzes de auto voor jou maakt? Lastig hoor. Laat me jou of jullie mening weten via social media. De links naar onze sites staan hieronder. Dit was de laatste SkillsDojo-missie in de serie De Baas op Internet. Maar op de website www.debaasopinternet.nl vind je nog veel meer leuke en interessante modules en opdrachten. Ga maar eens kijken. Alle materialen zijn gratis te downloaden. In de afgelopen zes video's heb je geleerd over privacy, hoe het internet werkt, over encryptie en het decoderen van berichten. Daarnaast heb je een zelfrijdende auto ontworpen en dilemma's geprogrammeerd. En misschien heb je zo ontdekt dat het internet gebouwd is op bepaalde regels. Regels die gemaakt zijn door mensen. Er zijn keuzes gemaakt en worden nog steeds gemaakt waar jij het wel of niet mee eens kunt zijn. Maar jij bepaalt uiteindelijk wat je deelt, maakt of doet op internet. Want de baas op internet ben jij. En heb jij een idee om het internet mooier of beter te maken? Super, want vergeet niet dat al die regels ook weer veranderd kunnen worden. Leuk dat jij hebt meegedaan en tot de volgende missie.